Hoi en leuk dat je kijkt. De eerste echte herfststorm van het jaar is een feit. Alleen KLM al annuleerde ruim 60 vluchten deze ochtend vanwege het slechte weer. En dan de staking van de Franse luchtverkeerslading gisteren. Die heeft voor veel problemen gezorgd in het vliegverkeer binnen Europa. Het is vandaag woensdag 13 september. Ik ben Jasmijn en dit is het EU Claim Nieuws. Ja, je hebt het waarschijnlijk al gemerkt vanmorgen, de wind raast over het land. En ook in het vliegverkeer hebben ze last van de eerste echte herfststorm van het jaar. KLM annuleerde al ruim 60 vluchten binnen Europa deze ochtend. En de verwachting is dat er veel vertragingen zullen ontstaan vanwege de harde wind. Deze wind komt uit het zuidwesten momenteel, waardoor er maar twee banen gebruikt kunnen worden. Maar zeer binnenkort is dit er nog maar één. En dit komt door de verwachte draairichting van de wind. En dan bij EUClaim verbaasden we ons over het uitblijven van stakingen van de Franse luchtverkeersleiding deze zomer. Dat was de afgelopen jaren wel anders. Maar gisteren was er dan toch de tweede staking van de Franse luchtverkeersleiding van 2017. In de departementen van Brest en Marseille werd gestaakt, waardoor er een groot deel van het noorden en zuiden van het Franse luchtruim ontweken moest worden. De impact in Europa was behoorlijk groot. Gisteren werden 574 vluchten geannuleerd door deze staking of liepen deze meer dan drie uur vertraging op. Van en naar Nederland stond het aantal op 20. En dan een staking van de luchtverkeersleiding. Dit is helaas een buitengewone omstandigheid. Passagiers hebben dan ook geen recht op een vergoeding, maar wel op verzorging. Ook heb je recht op een vervangende vlucht of teruggave van je ticket als je vlucht geannuleerd is vanwege de staking. Voor meer informatie over je rechten bij een staking verwijs ik je graag naar onze website. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.